We zijn 21 oktober 2014. We zijn hier in het stadhuis van Antwerpen, omdat het de prijsuitreiking is van de kindvriendelijke steden en gemeenten. Gent, Hasselt, Mechelen, Meewe-Gruidrode, Sint-Niklaas, Turnhout en Wetteren mogen zich de volgende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Ze zijn de eerste steden in Vlaanderen die dit label krijgen. Het leven beloont steden en gemeenten die de rechten van het kind meenemen in hun beleid. Dan gaan we ook overgaan naar de officiële uitreiking. En daarvoor ben ik heel blij dat het niet aan is. Hier bij ik, schepen van jeugd alles aan hand. Hier bij Zwerig, schepen van jeugd, alles aan hand. Ik ben vriendelijk te denken, te handelen en te plannen. Het hele persoon te garanderen. Het hele persoon te garanderen. Dat iedereen in mijn stad hetzelfde is. Dat iedereen in mijn stad hetzelfde is. Goedemiddag. Wie ben jij? Vivi Stentjes. En wat kom jij hier vandaag doen? Uh, ik heb meegespeeld als kinderburgemeester. En, ja, Ik ben hier samen met de mensen aan Turnhout voor uh, het lepel in ontvangst te nemen. En wat zou jij, als, stel dat je burgemeester was, wat zou jij echt doen voor de kinderen? Voor de kinderen, um, ja, zeker speelpleintjes aanleggen en regelmatig activiteiten organiseren um, waar kinderen leuk vinden op een woensdagmiddag of op een zaterdag of zondag.